Hoe neem jij de telefoon op? Ik ben op dit moment bezig met het voorbereiden van een telefoontraining. En dat is natuurlijk super waardevol voor dat bedrijf, omdat ik de medewerkers mag helpen om de telefoon zo te beantwoorden en de klanten te woord te staan zoals zij dat voor ogen hebben. Maar alles begint natuurlijk al met dat eerste contact, het opnemen van de telefoon. Tegenwoordig hebben wij steeds vaker één nummer, zowel zakelijk als privé, zeker als je zelfstandig ondernemer bent. Dan loont het niet altijd om met meerdere telefoons uh, aan de slag te gaan. Dus um, ja, heb je er wel eens bij stilgestaan hoe je de telefoon opneemt? En dat ik niet de mensen die al in je telefoon staan, uh, dus waar, waarvan je meteen weet wie het is. Maar zo'n redelijk onbekend nummer, het zou zomaar een, een klant uh, van je kunnen zijn. Uh, hoe doe je dat dan? Ik, uh, ik geef je drie opties en ik ben heel erg benieuwd welke van de drie het beste bij jou past. Ben jij wellicht vooral het type A, die zegt, ik ben ook maar een gewoon mens. Met Alexandra. Of past type B misschien beter bij jou? Zij willen iets van mij. A naar B-trainingen, zegt u het maar. Of ga jij wellicht toch voor optie C? Wij zijn ten alle tijden een professioneel bedrijf. Goedemorgen van ANAB trainingen. U spreekt met Alexandra. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik ben reuze benieuwd hoe jij de telefoon opneemt, dus ik zou zeggen laat het hieronder in een reactie weten. Dat mag gewoon met A, B of C of misschien wel een variant daarvan wat het beste bij jou past. Ik kijk ernaar om je reactie te lezen. En mocht je nou super benieuwd zijn hoe ik de telefoon opneem, je weet me te vinden. Doei!